We moet hier blijkbaar het uh, verkeer uh, gaan uh, afremmen. Uh, er zal dus iets zijn. Uitstappen. Stoppen. Oh, dat is ook nergens. Nice. Oh, oh. <laughs> Ambulance vraagt om assistentie. Dat kan dus zijn bij een reanimatie, maar het kan ook zijn omdat ze worden aangevallen. En jij gaat ook leeg. Stoppen. Mes, mes. En bij spoed! Hallo nou, right mensen, leuk dat je naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, adderspuduval en moor. Vandaag ga ik een pad met mijn collega achter mij. Hoe heet hij? Uh, we noemen hem uh, Henk. Nee, Jan. Uh, een normale naam. We noemen hem... Nee, Jan. Uh, Wim en Jan samen op de... Turan 2016 in de Turan 2016. We krijgen een melding. Defin we slow down the traffic. Okay. We meteen een prio 1 melding. Ik heb geen idee wat het is. Um, locatie. Waar hebben we? We moeten zo snelweg gevaarlijk draaien. We kunnen ook hier omhoog zo, zo, zo draaien. Dat is veel veiliger. Maar je moet vervolgens weer hier gaan draaien. Dus hebben we niet een route waar we hier al uitkomen? Dan moet je vanaf hier, hier de snelweg op. Op zich. Zo de snelweg op gaat. Dan kom je meteen daar uit. Zullen we dat doen? We volgen die route. Ja, ready. Het is vroeg, maar we zetten wel alles aan. Ja, dankjewel. Mijn collega zegt hopelijk rechts vrij. Maar ja, we hebben toch groen. Dus dan zou het wel vrij moeten zijn. Geen tegenliggend verkeer. Sneller gaat eruit. Links vrij, rechts vrij. Voor mij vrij. Links vrij en rechts vrij. Zo doe ik dat. En zo doen wij dat dus ook. Vrije baan. Groen licht, We kunnen doorrijden. Je moet hier blijkbaar het uh, verkeer uh, gaan uh, afremmen. Uh, er zal dus iets zijn. Deze locatie. Oh wacht. Iedereen lekker stoppen hier. Hé, hey, potnon de hè. Ik moet ze blijkbaar. Nee, ik weet echt niet wat ik... Ja, sommigen komen, dat is nog langs hè. Maar ik geloof... Dat ik ze vanaf hier moet afremmen of zoiets. Totdat we bij het uh, ongeval komen, zeggen ze. Ik weet dus niet of we nog een ongeval gaan tegenkomen. Of dat ik gewoon op die locatie moet moeten stilstaan. Hoi. Hey! Soms Zonder een down the traffic To 10 kilometers an hour Before arriving to the accident Hey <laughs> Ik ga eens terugrijden Want ik weet niet precies wat hier loos is Oh nee oh, Oké okay. ik zie dat. Ik uh, zie nu een uh, oranje stipje op de kaart. Hey! Dus daar is het ongeval. Dit is nog pittig moeilijk. Hey! Hallo! Niet te lang toch, bent ik ben te duidelijk? Je hebt er geen uh... hulpverleningsvoertuig halen. Ze worden ongeduldig, maar je gaat echt niet mij inhalen vriend. ik hoop niet dat iets voor mij rijdt nee dus oké okay, die krijgt het op zijn kenteken ja en terecht hier is een ongeval gebeurd Ja, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Dit is weer die Tesla, hè. Goed, kom. Nu hebben we ze in ieder geval afgeremd. Tot hier bij het ongeval. Dat betekent tot um, tot iedereen nu... Ja, en we hebben een file gecreëerd. En dat was de bedoeling. Maar die Tesla krijgt wel een stopteken. Want die was me toch een tikje irritant. Oh, hij heeft nog geen stopteken gehad geloof ik. Ah, ah, ah. Hij is gestopt. Oh, dat scheelde ook zo lekker weinig. Weet je wat wij gaan doen? We gaan hier neerpleuren. Want wie gaat er nou nog hier rijden? Allemaal invoegen natuurlijk stoppen, ga ik rijden, ga ik piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, off position, zo. Goedag, hallo, politie, had je al door waarschijnlijk, je rijdt tegen me aan, ik wil graag een rijbewijs zien, en snel een beetje, mijn collega checkt het kenteken. Goed, zeg ik kan het je niet vragen, maar wat in godsnaam, of waar in godsnaam heb jij theorie gehaald? Want dat is me niet helemaal duidelijk. Ik ga het volgende kenteken voor je 4, 1, oh wat was dat? Hotel 1, 6, Hij staat ook niet geregistreerd en wat ik hier ook allemaal achterin zie staan dat is niet niks. Wat heb je daar? Een hele kooi omheen gebouwd ofzo. Dat is een kooi. Ik weet niet of dat legaal is. In ieder geval, uh, je mag niet verder rijden. Dat is pit gekut, want we staan hier op een snelweg. Maar ik ga je wel uit laten stappen. En je gaat hem keuren krijgen. Dus iedereen mag uitstappen. Staan blijven. Goed zo, rustig. Ja, ja, ja, dit is echt aan de hand nu. Ik ga je voertuig afslepen. Hij kan namelijk niet hier staan. Ik ga hem meenemen. Samen met je amigos. Amigo, sorry. Amigo van hem. Ik wil ook nog even jouw ID zien. Ik weet niet of dat hem is. Staan blijven. Don't make me shoot Inderdaad. Politie laat me je niet neerschieten. 12-01. Ja, Ja, ja C, we komen eraan. Nee, stop maar even, stop maar, even, stop maar, stop maar. Jij kunt niet met die auto gaan rijden. Jij gaat niet met die auto rijden. Uh, nee, ja. Hier komen stoppen. Nee, ik hoef er ook niet mee te rijden, maar... Zo, so, voor jou heb ik een taxi besteld. Ja, oké. Okay. En voor jou ga ik ook een taxi bestellen. Warning. Nee, niet kopen, han, hier blijven. Ook voor jou een taxi. En die auto wordt afgesleept door dat ding shoutout naar mad snow of zoiets voor dit ding want die is nieuw zoals jullie zien een nederlandse bergingsbedrijf de taxi voor hem komt eraan takelwaggel neemt de auto mee en wij gaan door naar een prio melding allemaal lekker geregeld maar we moesten we werden echt even opgeroepen door dus dat wij daar naartoe moesten dus uh, vandaar dat we nu meteen doorgaan hopelijk heeft de collega nog even kunnen wachten Het is niet vergelijk een kilometertje met onze snelheid schat ik het op een minuut ter plaatse. Ik ga naar rechts, maar... Het vrije ruimte ligt hier. Vrij, vrij, vrij, vrij, vrij. Oké. Okay. Rechts vrij. Ja, gaat er vandoor. Oké, okay. dat komt goed uit dat we al in de buurt waren. Uitstappen. Stoppen. Ik weet niet wat hij heeft gedaan, waarom die aan de kant werd gezet. Dus vandaar. Liggen. Hallo. Oh, jij bent een hond. Ik dacht dat het kat was. Zo, so, je ben aangehouden. Uh, mijn collega die jou aan de kant heeft gezet gaat precies vertellen waarvoor je bent aangehouden. Ik ben in ieder geval aangehouden voor. een stopteken. En dan zoek ik verder nog uit. Wat? Oh, ik had hem kunnen meenemen, sorry. Wat verder uh, de bedoeling was. Uh, heel veel is hier. Ik ga even die voor mij alvast uitzetten. Dick, kan ik die nog cancelen? Moet ik heel snel zijn? Nee. Oké. Okay. Ik was even vergeten tot ik hem gewoon kon meenemen. Maar dan doen we dat. Uh, uh, bij de volgende verdachte. En. Um, wat vonden jullie van mijn inbox methode er liep wel hier een meneer dus het was redelijk gevaarlijk maar ik vond hem best effectief uh, of hoe noem je dat Ow. ah dat gaat pijn doen um, ja toch gewoon even weken niet moeilijk doen, zet je schreen uit collega Zet maar even schroen aan oh hij is weg dan kunnen we door OC, 1201 instap jij en gauw een beetje boef En blijven zitten. OC, 12x1, alles een controle. Wij gaan door. Mijn collega blijft hier nog even chillen met zijn aan. En zo begint de dienst redelijk druk. Dus we gaan kijken, ik wil rechtdoor, wat de dienst ons nog gaat brengen. Haal je nou iedereen rechts in om vervolgens rechtdoor te rijden? Ja, kom hier. Rij maar door. Rij maar door. Rij maar door. Hoppa. Stoptekentje. Stop. Stop. aan. Ja, dat dacht ik toch. Hey, hey, hey, Hé. Hey. Oh. Oh. Tesla maakt ook een foutje. Kan gebeuren toch. Even volgen. Oh. Die gaat ook lekker. Nee. Die mag de brandweer zo gaan bellen. Misschien krijgen we daar nog een melding autobrand. brand. Oh. Dat is ook nergens. Oh. Oh. Tjonge jonge jonge jonge jonge Wie had ik ook al aan de kant gezet? Ah ja, deze hier. Stop maar! Hey een husky. Plipp. Hoi meneer. Moment. Ik ga volgende kenteken voor u nadrukken. 8, 4, India. John, Victor, 9, 9, 4. Mag ik een rijbuis van u zien? Ja, die heeft u niet he. Het is verloop, of die heeft u wel, maar die is niet meer geldig. Dus uh, die moet u even laten aan, opnieuw aanvragen. Heeft u die toevallig al aangevraagd. Hij maakt er ja van in dit geval. Oké, okay. dan mag ik dan daar papiertjes van zien. Daar uh, geeft hij mij papiertjes voor. We moeten er iets van maken. Want ik kan hem niet vragen van... Uh, nou. Maar dan hij het, in dit geval komt hij door mij weg. Hij heeft de nieuwe rijbewijs aangevraagd. Uh, je krijgt wel een bekeuring voor... Moment... Hoe wordt dat gezien? Uh, ik heb ooit eens... Misschien ooit eens... Gezien bij wegmisbruikers. Uh, tot dat misschien... Uh, rood licht rijden was. Omdat je eigenlijk rechts afstaat. Maar toch gewoon doorrijdt. Maar ja... Ik denk niet dat ik... Um, kan opschrijven of uh, kan invoeren van uh, verkeerde voorstarteervak dus ik maak het careless driving Biet de heun bekeuring bedraagt 550 dollar uh, geen idee hoeveel euro ik maak er 230 euro van plus 9, uh, uh, wow, wow. 9 euro administratiekosten komen erbij van het CIP of zoiets uh, kun je, wil je een bezwaar gaan, staat op de achterkant. Dat ging heel soepeltjes. 550 dollar is natuurlijk geen 230 euro. Maar ja, 230 euro is zo'n bedrag wat zo vaak voorkomt bij de politie in Nederland. Dat ik dacht van, ik maak dat er gewoon van. Hij rijdt door. We krijgen een melding. We krijgen echter wel een prio 1 melding. Denk ik. Even sluisteren. Jij ja, rijdt er rood. Dat zag ik. Oké, okay, prio 1. De sirene gaat erop. Ambulance vraagt om assistentie. Dat kan dus zijn bij een reanimatie. Maar het kan ook zijn omdat ze worden aangevallen. Snel gaat erop. Mijn collega doet de blauwe handschoentjes aan. Voor de zekerheid. Ik hoor nog meer politie achter mij aanrijden. Hier kunnen we wel langs. Hey! Stoppen! Hier komen Pannenkoek. Jesus Christ, wat denk jij dan? Ik ben aangehouden. Voor um, um, aanvallen van een hulpverlener. Jij sloeg wel terug. Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Dat is niet zo slim. Jij gaat met ons mee. Naar het bureau. Instappen zo maar uit hoe je instapt dat vond de ik knap deur ging open zonder dat hij zijn handen gebruikte collega's ciao adios succes verder fijne dienst nog uh, de nul oh die is hier boven kan we niet afsnijden zeker kunnen wij afsnijden Ik zal je ondertussen even op je rechten wijzen als we naar het bureau rijden. Of ja, het cellencomplex. Een heel klein cellencomplex, dus het is niet echt leuk. Maar je hebt in ieder geval uh, het recht om te zwijgen. Je hoeft geen antwoord te geven op de vragen die we jou stellen. Wil je een advocaat, dan kunnen we die regelen. Of uh, dan kun je die bellen dadelijk. Heb je er geen, dan kunnen we die uh, toewijzen of uh, zoiets. Voor de rest... Um, um, ja, weet ik het. Fijn dag verder. Maar die is gewoon letterlijk daar dus hij zit in de cel maar 12, 02, OC, we komen dan. De, de game denkt nog steeds dat we hem moeten pakken maar we hadden hem zeker al gepakt toch niet dan ja toch die reed wel erg hard kenteken check je dus negeer de rode stipjes op de kaart behalve als het uh, in achtervolging 1099. We hebben geen meter kunnen doen, dus we kunnen ook niet uh, hem uh, Ja rij dan door We kunnen ook geen uh, bekeuring geven voor uh, de snelheid, maar ik dacht dat hij best snel langs reed. 1201 dat hij 1201 over. aan voor dit voertuig. al gaan meewerken ga hier parkeren zijn we op het bureau goed uh, deze heer eigenaar van het kenteken of van het voertuig die uh, wordt nog gezocht omdat die uh, meerdere winkel overvallen of winkel diefstallen Heeft. Um, um, hoe zeg je dat Even denken Dat heeft hij georganiseerd Dus hij heeft Zeg maar gezorgd voor het uh, Staan blijven Stoppen, beide, what the fuck Gaan jullie doen, ik pak mijn vuurwapen Jij doet je handen omhoog Jij gaat stoppen, stoppen Jij ook, liggen Verdachte beweging Worden jullie getaste, dus je gaat liggen en jij gaat ook leeg. Stoppen! Mes, mes! Eindigens erbij, spoed! Stoppen. Voor Stoppen! Collega, let op, even mes. Stop! Oh verdomme! Sorry voor het geld. En hij gaat er vandoor. Ja maar. Stoppen, uitstappen! Dit gaat helemaal fout. Liggen nu. Liggen nu. Als zij schoten gelost, nog maar eetje erbij. Er rent er ook nog eentje vandoor in mijn, uh, buiten mijn zicht. Die ligt. Stoppen nu liggen. Bent ik duidelijk geweest of niet? Ah, jongen, jongen, jongen. Als ik pepperspray had, dan had je zoveel in je gezicht gekregen dat je nooit meer kon kijken. Maar nu ga liggen. Gelukkig hebben we meerdere eenheden bij mij ter plaatse. Alles onder controle nu. Eén verdachte sowieso al aangehouden. Ja, die kunnen we hier afleveren. En de andere ligt hier. Stop die weer. Schiet hem neer, schiet hem neer. Gewoon schieten jongens. Uitstappen. En liggen. Ik snap niet dat hij niet bang is voor zes uh, vuurwapens die op hem zijn gericht. Eén. Twee, voor mij, drie, vier, vijf. En hij had net ook een vuur. Nou, vijf dan. Goed, OC, tweemaal aanhouding. Maak ik haar wel los? Dat word je toch zo gestoord van. Jullie gaan beide met mij mee in mijn toegang. Collega's, hartelijk bedankt. Jullie gaan instappen. hou je mond. Ga mij niet uitschelden? 1, twee. Mijn collega... Ops oké. Okay. En zo zijn we bij de cel. Zo. Uh, ik ga ze overdragen aan een collega. En ik ga jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Het was een super drukke dienst. Veel prio 1 uh, uh, meldingen. En uh, ja, voor mij, ik vond een heel leuke dienst. Dus ik zie jullie graag weer over twee dagen bij nieuwe video's zoals altijd. Tot dan. Doei!